Ik had nog een hele grote doos liggen. Het was even wat inpakwerk. Uh, een beetje de camera recht houden. Hieronder zitten twee... Uh, locomotieven. De 1200 en DB. Rechts ook nog een Duitse baan. Met daar tussenin overal schuimrubber. Uh, draaien is niet handig. Daarna zitten de vier Duitse banenlocomotieven. Hier bovenop... Of via de Duitse baan de Waarom natuurlijk? Hier bovenop zitten de NS en drie stuk's, vier stuk's treinaccessoires. En hier zit in de uh, mat. Even kijken hier is hij. De mat uh, 54. Zo. Zit allemaal met, uh, sorry voor het al, het zit allemaal met blokken vast en dicht. En uh, uh, hier deze er nog op. Zo. En dan <coughs> dit erop. Ik denk dat dat wel uh, de reis gaat overleven.